Dit is de Smeg TR-4110 IBL, een zwart inductievornuis van 110 cm breed, met wel drie ovens. Dit fornuis is extra uniek door het nostalgische design. De inductiekookplaat bovenop heeft vijf zones, waarbij met de boosterfunctie tijdelijk extra vermogen kan worden toegevoegd. De bediening van het fornuis bevindt zich onder de kookplaat. Hier vindt u ook de overklok, waarmee de bakduur vooraf in te stellen is. De oven linksboven is een elektrische grilloven die tot wel 300 graden kan verhitten. Daaronder, linksonder, zit een multifunctionele oven met wel zeven functies. Van onder- en bovenwarmte tot hete lucht. Zo'nzelfde multifunctionele oven zit ook rechtsboven. Extra veel ruimte, wel zo handig. En rechtsonder bevindt zich tenslotte een handige opberglade. Handig voor bakblikken en roosters die u niet gebruikt.